zaterdag vandaag en jullie moeten het vandaag alleen met mij doen. Tessa, die is gaan varen met haar vriendin Elisa. Ons groempje. Dat betekent dus dat ik met uh, de paardjes aan de slag mag. Dus dat ga ik ook braaf doen. Verona ga ik logeren. De pony's gaan in de molen en op de wei. Verona gaat dan ook op de wei. Ja, genoeg te doen zou ik zeggen. Paardjes op bord schrijven. Tenminste, ik ga Verona logeren. Maar alles werkt in blokken. Wij hebben drie blokken. Ik kom kwart voor vier en om vier uur. Twee keer een kwartier om te logeren. Inmiddels ook Tester Juf gevonden, die is uh, just aan het afspoelen. Want morgen hebben we een fotoshoot met ze allemaal tenminste voor de Arthoeven. Dus die is hier uh, just aan het wassen. Ja! Dat die wel helemaal mooi is morgen. Paardjes staan op bord. Uh, ga ik ze allemaal even in de stadmolen zetten. Dan Ga ik Verona een beetje poetsen en alvast opzadelen voor het logeren. Ja, dat dus. De winter is ook wel voorbij, dus ik ga gelijk even opruimen. De winterdekens neem ik gewoon mee naar huis. Die ga ik dan nog één keer wassen, hoewel deze volgens mij helemaal schoon is. Maar ik was ze nog even een keertje voor de zekerheid en dan kunnen ze de kast niet voor de winter. Dus die gaan mee naar de auto. In de molen heeft ze al ingestapt een half uurtje, 20 minuutjes. Kom. Dus dan kan ze zo meteen nu in de luseerbak gelijk eh, draven. En als ze zo meteen losgedraafd is kan ik er ook gelijk een beetje bij zetten. En dan hoop ik dat ze zich wat meer kan gaan ontspannen. En dat de spanning aan de linkerkant, want ze loopt nu op de linkerkant, dat kan ze prima, maar dat ze straks ook rechtsom weer prima kan lopen. Ik weet niet of het voor jullie zichtbaar is, maar ik zie dat ze vooral haar hoofd naar links wil blijven buigen. En niet zoveel zin heeft om naar mij te kijken, aan de andere kant deze dat niet, maar... En nu gaat het op zich wel, maar je ziet eigenlijk dat het lichaam wel aardig naar buiten gebogen is. Er zit dus iets niet helemaal jovel aan de linkerkant, denk ik dan anders zou ze die buiging wel kunnen maken. Ik heb nu een aantal overgangen gedaan. Draaf gelopen, draaf gelop. Is het eigenlijk dat het wel erger wordt. In plaats van minder. Dus zometeen ga ik er toch een beetje bij zitten. In de hoop dat ze dat het voor elkaar krijgt om een beetje toch op te gaan rekken. Ondanks dat ze dat natuurlijk niet heel fijn vindt. Want dat hebben wij natuurlijk ook. Als iets niet helemaal lekker zit. En je moet dat gaan doen. Dan moet je daar even ja, aan wennen. Dus dat geldt voor haar ook. Ze is er al best wel een tijdje mee bezig. Dus, nou nee, ja, we zien wel. Ze vond het longeren zwaar. Dus is helemaal bezweerd. Ik ga er even afspoelen. En daarna mag ze lekker op de rij. Ja, ja, ja. We nog even een oefeningetje gedaan. Even het hoofd buigen. Kostte er wat moeite, maar ging wel goed. Zo. Ja, het was een eenzaam dagje zonder jou. Maar goed. Ja. Op het nippertje aan het eind kwam ik toch nog terug. Ja, ik kwam je redden. Ja, inderdaad, dat heb ik even nodig. Uh, paardjes zijn op het land geweest. De rest hebben jullie al gezien, dus we hebben ze net van het land gehaald. En nog even de en zo gegeven en de voedingssupplementen. Orland. En dan ook, van een epistaal. En uh, spierkracht, en uh, move and pace En zo'n uh, <laughs> Dus ze krijgen genoeg. En nu gaan we de stellage halen voor morgen. Op morgen gaat de even een fotoshoot doen, dus dat is super leuk. En daar hebben ze ons stage even voor nodig. Dus die gaan we halen daarna naar huis. Dan ga jij lekker eten? Ja. En dan is morgen een nieuwe dag. Ja, maar ik ben vandaag geweest varen. Ik heb op Wally gelegen. Wally is een, een zeehond. blaasbare zeehond. Ja, een opblaasbare zeehond, ja. En daar heb ik een half uur op gelegen. En toen dacht mijn rug, ik ben rood. Dus misschien hier een plaatje van mijn rug. Yeah. Ik ben nogal verbrand, dus ik heb mijn best oude aan mijn rug. Ik hoop dat het morgen beter is, want morgen word ik ook nat gespoten is dat zo? Voor TikTok. Oh, maar goed. goed. We zijn bij onze meest favoriete ijsmeester, echt Tito Ja, we mogen geen ijsboer. Toch? We mogen geen ijsboer zeggen, we moeten ijsmeester zeggen. Dus we gaan weer lekker ijsje eten. Een stukje zijn we zijn weer langs de brede brigade en de hondenbrigade van de politie Haaglanden geweest. Een galopje gedaan, nog rot geschrokken van een vogel. Oh, het was al een rookvogel ook. Dus dat was wel heel erg schrikken. En nu alweer op het terugweg gaat snel zo. IJssel was lekker. Nog uh, denk ik een weer die zijn we weer terug. Corona heeft even voorrang gekregen dan kan die ook eventjes, uh, in naar eigen tempo stappen, want de pony zijn langzaam. Vindt Verona in ieder geval. Dus die meiden zijn achter me we wel af en toe even stilstaan ik kan ook gewoon even lekker uh, uitstappen. En inmiddels zijn we weer terug op slaan, alleen op New en dan we het zo. We willen niet aan die kant van de paal, want ja, paal jongens. jongens. We gaan natuurlijk niet aan deze kant van de paal, want dat is natuurlijk een beetje gek. Zo. Is vandaag dinsdag en ik heb vandaag nog studiedag. En ik heb hier een muggenbult zitten en die komt ieder jaar terug, echt ieder jaar. Vandaag is het warm, het is echt niet normaal, het is nu 24 graden. Ik heb eigenlijk alleen nog maar binnen gezeten. We gaan naar de toe? Ja. Ik ga tiktokjes opnemen en de paardjes paar gaan in de wei. Als het black is. Als het black is. Boris die gaat in de stadmolen. Blonnie wordt vandaag denk gereden door Daan. Het is vandaag ook 2 juni en dat betekent dat Sterre vandaag jarig uh, is. Zou zijn. Zou zijn. zeggen zou elf worden. Helaas kunnen we dat niet met haar vieren, alleen in ons hart houdt ze een feestje. Zo, Marwen, wat zijn we aan het doen? Wij gaan een TikTok maken. Ja, we zijn nu aan het brainstormen wat we gaan doen. En dat soort dingen. Jolie wil er ook graag bij zijn. Ik ga vandaag op nee. Ik ga eerst tellen wat ik dacht vandaag is. Het is vandaag, moet ik zelf ook even nadenken, woensdag. Ik heb vandaag samen met Boris les. Daarna heb ik mijn blondie les. Blondie is echt heel smerig. En update over de vogels. Ik zie ze niet meer, dus ze zijn echt helemaal uitgevlogen. Vogels, als je dit kijkt, je kan het. Nou, ik zit inmiddels op Boris met mijn oortjes in. Ik heb zo les over één minuutje. Ik ga even instappen, nog even snel, en dan ben ik benieuwd hoe het gaat. Dat is een mooi nieuw bord. <laughs> dus hij maakt een, een, een, schui, een schuine lijn. Dus hij doet links achter rechts voor. Dan zweeft hij een momentje, dus een zweefmoment. En dan heeft hij rechts achter en links voor. Dan kan hij het rechter voorbeen ook niet ver genoeg naar voor zetten. Waardoor hij dan dus een beetje zijn schouder naar buiten doet. Omdat dat dan uh, voor hem makkelijker is om in balans te blijven. Nou, Toby, die mocht net eventjes uh, bij boot op uh, met Daan, en nu uh, Blondie. En Blondie is net wakker, dus die moet nog hm. even denken. Oh, oké. Okay. En haar oogjes en haar uh, oortjes. Vind ik heel leuk. Ah, een dus. Maar uh, het moet toch gebeuren hè, van die uh, zwarte plekken hier zoals dit. Dit is natuurlijk nu heel heftig omdat ik het heb gedaan. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Ja, dat, dat, dat was mijn interessante informatie voor vandaag. Tot morgen! hier een beetje veel uit en ik ben helemaal van top tot teen nat want ik heb gefietst hier naartoe precies op die dag is het echt het is helemaal droog twee maanden lang Dan ga ik fietsen hierheen en het komt met pakken naar beneden ja ik hier ik ben vandaag in hoek van holland geweest omdat ik verkeerd ben gereden toen heb ik uit paniek mijn vader gebeld en ben ik een half uur te laat gekomen. Ik zou hier een half uur over doen. Ik heb er een uur over gedaan. Ik moet heel snel op Vrona rijden en dat soort dingen. Want ze mogen op de wei. Alleen het regent. Dan zou je ook vast wel denken. Huh Tessa. Waarom ben je met de fiets gegaan? Nou. Mijn moeder die is naar de boer. Uh, daar heeft ze de trailer helemaal laten reinigen. En daardoor. Uh, en Dan, die gaat een weekendje weg. Ja, wauw. Spannend. Is er niemand die dan anders parken kan doen. En ik heb een elektrische fiets. Nou moet ik wel zeggen dat mijn elektrische fiets, ja, van de accu, het wel echt heel snel begeven heeft. Hij is nog maar twee streepjes. En ja, ik ben ook helemaal naar Holland gereden, maar dat zou die aan moeten kunnen. Dus dat is wel echt een enorm nadeel. Oh, niet tegen de camera. Kom. Zit hier naar achteren. Let's go naar de bak. Ik zie jullie zo weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb inmiddels Verona gereden. Oh, ik ga niet door de regen heen. Paardjes ook een stap nodig gezet en toen begon het ineens te gieten. Dus ik heb Verona met de regen afgespoeld. Ik heb Blondie met de regen afgespoeld. En Boris, daar heb ik ook met de regen afgespoeld. Ze zijn helemaal nat. Uh, mijn lieve moeder is weer terug. Yeah. En omdat het zo hard regent en ik nog wel zielig deed. Omdat mijn accu bijna leeg is. Is ze me opkomen halen met de trailer. Daar gaat mijn fiets zo in. In de trailer. Dan rijden we even naar huis. Dan gaan we naar middel. En dan zetten we de trailer neer. Want de trailer staat nog wel op het middel. Ik pak zo mijn fietsleutel. En zet ik mijn fiets in de trailer. En dat was het dagje voor vandaag. Ik ga. Tot morgen. Ik ben gearriveerd op de meneesje. Het is het vandaag vrijdag. Laatste dag van de week. Ik heb Blondie al een zadeltje opgedaan. Ja, tijd gaat snel. Mijn moeder die is nu in een bespreking. Volgens mij. En ik ga zo rijden op Blondie. Ik heb hier een uur over gedaan. Ik ga nu Blondie rijden. En dan uh, dat dus. Gereden. Ik ben hier samen met Vroon. Vroon is nog steeds een beetje boos op me. Omdat <laughs> ik ervoor heb gezorgd dat ze nat is. Lambie heb ik ook wel gezorgd dat ze nat is. Maar dat komt door het zweet. Dat was mijn dag voor vandaag. Ik ga opruimen en dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Ja, morgen bij de zondagvideo. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je deze weekvlog week leuk vond. En abonneer ons kanaal. Als je bezig zijn. klik op belletje, belletje in. De tijd is heel erg fijn. En volgens mij is hier en hier nog twee video's die je ook kan bekijken. Ik vond het hartstikke gezellig. Waarschijnlijk in de live chat. Dan zie ik jullie morgen weer.